Een, een goedemorgen op deze druilerige morgen. Um, mijn naam is Mira van Fitspel en ik heb 15 minuten ingelast voor een live over eiwitten. En jij bent in staat, als je het voorbij ziet komen, om even je vraag te stellen zodat je daar direct antwoord op kan krijgen. Free consultancy, waar krijg je dat nou nog? Um, nou, hier dus. Um, ik ga het alleen maar beperken tot eiwit eten, eiwitrijk eten of terwijl arm eten. Hè. Dat hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. Ik ga je meenemen in uh, het gedachtegoed hiervan en ik ga je vertellen wat de feiten um, en de fabels hier omtrent zijn. Zodat je jezelf een beeld kan vormen en praktisch ermee aan de gang kan gaan. Ik wil het niet altijd theoretisch hebben, want deze groep is juist om het vooral praktisch aan te pakken. Um, heel fitspel is natuurlijk om dingen praktisch aan te pakken. Dus laten we gewoon eens dus even zeggen bij het begin van het begin. Iedereen kent het wel, die koolhydraatarme uh, diëten, oftewel eiwitrijke diëten. En die zijn niet van de laatste tijd, hoewel veel mensen dat denken. Het is toch wel dat ketogeen eten natuurlijk heel erg in opspraak gekomen. Of in opspraak heel erg bekend geworden door keerdiabetes om bijvoorbeeld. Maar het principe van... Uh, koolhydraatarm eten, eiwitrijk eten, dateert al uit de 19e eeuw. He, er is in 1800 nog wat, is er een, uh, is er een arts geweest die dat heeft uh, uitgevonden. Zelf had hij heel veel overgewicht, is toen zijn granen gaan beperken en viel erg, erg af. Nou, later heeft, is dat uh, uh, heel erg bekend geworden natuurlijk door Atkins dieet. Hè. Atkins dieet is wel ja, zo'n beetje de, de eerste, ja, groots aangepakte, beschreven uh, koolhydraatarm eiwitrijke dieet. En later hebben we allerlei vormen gehad, van, van Dr. Frank tot Montagnac. Uh, nou ja, en, en nu dan uh, het ketogeen dieet. Het oorspronkelijke ketogeen dieet, moet u even weten, is uh, 5 tot 15% procent koolhydraten. Dus van je totaal energie wat je eet... We hebben de macronutriënten, voeding, uh, vette, eiwitten, koolhydraten. En het oorspronkelijke ketogene dieet is 5 tot 15 procent koolhydraten. Dat is de oorspronkelijke ketogene dieet, oorspronkelijke ja, ketone, ketose, hè, waar je dan in moet komen. <coughs> uh, je moet weten dat het advies van de, uh, van de World Health Organization is 40 tot 70 procent koolhydraten van je totaal energie. Dus met 15 tot... Sorry, van 5 tot 15 procent wat ketogene dieet adviseert, is dat enorm laag. Um, en dat is precies ook de reden waarom je heel snel gaat afvallen en waarom het ook zeker niet handig is voor alle mensen. Wat gebeurt er namelijk? Nou? Je moet weten, als je uh, uh, koolhydraten eet, granen eet, dan, heb je, uh, dan gebeurt er altijd dat jouw lichaam vocht gaat binden. Iedereen kan het zich voorstellen, als je havermout uh, in een bakje water gooit, pff, dan zuigt het meteen helemaal uit. Hè? Dan neemt meteen heel veel vocht op. Dat gebeurt er dus ook gewoon in jouw lichaam. Als je veel koolhydraten eet, je gaat dus heel veel vocht vasthouden. Met het gevolg dat je, um, als je dat eruit gooit, natuurlijk heel veel vocht gaat verliezen. Iedereen weet ook, als je even koolhydraatarm gaat eten, dat je dan heel erg veel moet plassen. Dat is dus meteen ook meteen de reden dat je in gewicht enorm naar beneden gaat. Ik wil dus niet zeggen dat dat vet is, maar is eigenlijk gewoon heel veel vochtverlies. Dus je neemt een beetje jezelf in de maling. Maar dat is niet erg. Ik vind het nooit zo erg om jezelf een beetje in de maling te nemen als dat iets positiefs voor je zou doen. Het nadeel is alleen natuurlijk dat mensen echt een ketogeen dieet niet heel erg lang volhouden. Waarom niet? Omdat jouw hersenen gewoon suiker nodig hebben, wil jij een beetje gezellig blijven voor je omgeving. Niet alleen gezellig blijven voor jezelf, maar ook gezellig blijven voor andere mensen om je heen. Dus daar heb je gewoon suiker nodig, om helder te blijven denken, om je energie uh, te doen. Uh, he, jouw hersenen halen voor 98% hun energie uit suiker. Dus als je dat niet krijgt, naar binnen krijgt, omdat je het gewoon niet eet... Uh, ja, dan, dan voel je je gewoon op een gegeven moment echt niet zo erg lekker. Dan word je duizelig, dan word je draaien, trillen. Eigenlijk hetzelfde effect wat mensen krijgen als ze te veel suiker hebben. Dat zijn eigenlijk een beetje dezelfde kenmerken die erbij komen. Dus echt het ketogeen diëten van tussen de 5 en de 15 procent koolhydraat ga je gewoon niet volhouden. Heel simpel. En omdat je het gewoon fysiek niet vol gaat houden, ga je daarna weer meer koolhydraat eten. En dan ga je vaak. Heel veel meer eten dan dat je daarvoor gewend bent. Met als gevolg allereerst natuurlijk dat die, jouw lichaam als een spons weer al het vocht wat hij naar binnen krijgt, opslurpt. Dus binnen no time ben jij dan weer een paar kilo aangekomen. En wat zeg je dan? Dan bevestig je je eigen gedachten die dus niet correct zijn. Maar de meeste mensen bevestigen dat. Zie je wel, als ik brood ga eten, kom ik weer aan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Het is niet zo dat je het aankomt door het brood. Het is daardoor dat het brood weer wat vocht gaat vasthouden. En dan denken de meeste mensen, dat nou zie je wel, door het brood eten kom ik weer aan, ik zal wel altijd dik blijven. En vervolgens gooien ze daar een hele hoop pindakaas op die boterham, wat natuurlijk in calorieën drie keer zoveel is als die boterham zelf. En zo is het visuele cirkeltje rond. Besef dus dat je in een normale gezonde voeding 40 tot 70% koolhydraten moet eten. En de eiwitten mag 10 tot 25% van je voeding behelzen. Als je dan wel enigszins koolhydraatarm zou willen eten. Wat in heel veel gevallen echt wel gunstig is. Dan zou je het in ieder geval in die marges moeten blijven zitten. Uh, als we dus onder die 40% komen, dan komen we in een risico dat voor gezonde mensen niet gunstig is. Want als je dus lager dan die 40% van je koolhydraten gaat zitten, dan heb je de kans dat je, uh, dat je um, uh, juist een defect maakt aan je insulineresorptie, aan je insulinegevoeligheid. We zien dus dat uh, ketogene eten of dat koolhydrat eten, Heel erg effectief kan zijn met mensen die prediabetes zijn of die al diabetes hebben. Maar mensen die dat niet hebben, mensen die een prima functionerende alvleesklier hebben. En dus een prima productie en reactierespons van insuline hebben. Die, uh, daar is het lichaam prima in staat om zelf dat in balans te brengen. Maar ga je dus te laag in je koolhydraten zitten, maak je, vergroot je het risico dat er een zogenaamde insuline... Uh, intolerantie Insuline intolerantie is een beetje too much, maar in, in ieder geval een insuline uh, gevoeligheid ontstaat. Waarbij dus je insuline reactie uh, minder goed functioneert dan het zou moeten functioneren. Met als gevolg natuurlijk dat het risico op het creëren van diabetes 2 toeneemt. Dus helemaal onder die 40% koolhydraten zitten omdat je zo graag wil afvallen, is echt niet gunstig. Het is echt niet handig, het is echt niet gezond. Maar we willen je wel helpen met afvallen en daarbij is koolhydraten wel natuurlijk een ding. He, eiwitrijk is altijd een consequentie is altijd koolhydraatarm en vetrijker. Dus dat is ook nog zoiets. Um, ga je dus je uh, koolhydraten beperken, dan mag je dus allereerst eens nadenken wat voor koolhydraten eet je, wat voor koolhydraten eet je. Want natuurlijk is het zo dat de enkel en tweeverhoudige koolhydraten, met uitzondering van fruit die zet het vooral aan tot overgewicht, omdat die doorgaans weinig voedingsvezels hebben, met als gevolg en vaak wel heel calorierijk, met als gevolg dus dat je aankomt. Dus als jij je dieet gaat aanpassen door simpelweg te zeggen, ik ga mijn zogenaamde slechte koolhydraten eruit gooien, en dan bedoelen we met slechte koolhydraten koolhydraten die rijk zijn aan calorieën, die rijk zijn uh, aan, uh, uh, aan witte meelproducten, rijk zijn aan suiker... en arm zijn aan voedingswaarde in de vorm van volkorenmeel... en in de vorm van vezels en in de vorm van vitamines... als je dus die producten eruit gaat schoppen... natuurlijk ga je dan afvallen. Denk dus aan producten als uh, wit brood, witte bolletjes, witte meelproducten... natuurlijk alle vormen van koek, van, van, van, van snoep, van taartjes... Natuurlijk, als je die eruit gaat gooien, ga je sneller afvallen. En dat juichen we alleen maar toe. We juichen we alleen maar toe. Alle gewichtsconsulenten, alle diëtisten zullen dat toejuichen. Bedenk namelijk dat er een verschil is tussen, behalve met uitzondering van fruit natuurlijk, dat is ook een snelle suiker, een fructose, maar die mogen we twee keer per dag wel eten. Ook niet meer dan dat. Als, zeker niet als je op dieet bent. Maar is het niet zo dat je onbeperkt fruit moet eten? Onbeperkt groente wel... Want onbeperkt groente. Groente is eigenlijk gewoon fruit, maar dan zonder de suiker. Dus onbeperkt groente, ja, graag. En dat zijn ook koolhydraten, natuurlijk. Of natuurlijk, dat zijn ook koolhydraten. Onbeperkt fruit, nee, omdat ze dus zo suikerrijk zijn. Nou, wat is dan het verschil tussen deze suiker van die, van die banaan en die suiker in dat koekje? Dat enige verschil is dat die banaan naast de suiker ook nog vitamines en mineralen en vezels in zich heeft. En die micronutriënten noemen we dat, vitamines, en mineralen. En die zijn essentieel bij alle stofwisselingsprocessen in jouw lichaam. Stofwisselingsprocessen in de zin van opname van voeding, afgifte van afvalstof. Al die processen gaan met behulp van vitamines en mineralen. Dus vitamines en mineralen kan je lichaam niet zelf aanmaken. Met uitzondering van vitamine K, wat gemaakt wordt in je darmen. En vitamine D, wat gemaakt wordt in je... Huid door, door middel van zonlicht. Maar voor de rest kan je lichaam niet zelf vitamines maken. Dus moet je die naar binnen krijgen met je voeding. Dat is de enige reden waarom we zeggen twee stukken fruit. Voor de rest liever groente. Liever groente, want groente is dus de fruit zonder de suiker eigenlijk. Nou, wat, wat gaan we dan zeggen? Als we dan zeggen we gaan naar uh, koolhydraatarm eiwitrijk eten, dan is mijn advies is de koolhydraten rond de 40% te brengen eiwitten naar de maximale grens van 25%, dan zit je dus al op een totaal van 65% en heb je 35% over voor je vetten. En die vetten natuurlijk, zullen we hier een andere keer een live uitzending over maken, die vetten natuurlijk onverzadigde vetzuren, Geen verzadigde vetzuren, omdat dan krijg je een soort van... Een soort van, hoe zeg je dat, uh, kaasfondue in je aderen. Weet je wel, dus dat willen we niet. Dus we gaan dat ook beperken in de goede vetten. Dus als je zegt, ik wil afvallen door minder koolhydraten te eten, ga je letten op 40% koolhydraten, 25% eiwitten, 35% vetten. Maar, en daar komt ie, het aller, aller, allerbelangrijkste blijft gewoon, blijft gewoon kan jij je uh, totaal aantal calorieën verminderen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk primair waar het om gaat. Alleen als je wat ouder wordt bijvoorbeeld, als je in de overgang zit bijvoorbeeld, uh, als je uh, uh, heel erg het gevoel hebt dat je steeds meer gaat eten als je koolhydraten eet, uh, als je beseft dat eiwitten een wat meer verzadigend gevoel geven dan koolhydraten, dan zou je dat kunnen overwegen. Om, om te zeggen, oké, okay, ik kies voor die lagere calorieën, Sorry, het lage percentage koolhydraten, namelijk de ondergrens van 40%. Dan pak je de bovengrens van eiwitten, 20, 25%, en dan wat overblijft zijn vetten. Vetten mogen officieel tussen de 20 en de 40% zitten. Dus als je hier zit op 35%, zit je helemaal binnen de marges. Nou, dit kan je gewoon invullen in een voedingsapp. Dus uh, uh, MyFitnessPal, Food, uh, meter, uh, Fat Secret. Daar kan je gewoon instellen welke marges wil ik eten uh, in de macronutriënten. En als je dus hebt over veilig koolhydraatarm eten. En dat is dus niet ketogeen, maar dat is koolhydraatarm eten. <coughs> is dus 40% koolhydraten, 25% eiwitten, 35% vet. En het allerbelangrijkste, tenminste 300 tot 500 calorieën in de min per dag. Als je dat al doet, dan moet je... Theoretisch een halve kilo minimaal per week afvallen. That's it. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, stel ze gerust onder de video en dan kom ik daarop terug. Dankjewel voor je aandacht. Doei-doei.